de ervaren keeper van Harkemaanse Boys, en Jansema, die hoorde ik in een interview zeggen van: het was niet helemaal verdiend, maar wel lekker voor ons. Peter. Ja, ja, ja. De reactie. Ja, nou, ja. Dus ik denk dat we met z'n allen een beetje hetzelfde gevoel hadden na afloop van de wedstrijd. Het was natuurlijk zaterdag hier thuis tegen Stappers natuurlijk ook al zo. Uh, maar zo voelt het ook. Je hebt denk 60 minuten heb je controle. Uh, nou, we gaan zo met de spelers uh, de wedstrijd nog even terug analyseren, terugkijken. Of, analyseren. Ik heb geen beelden, dus we kunnen niet terugkijken. Maar we hadden wel het gevoel op een gegeven moment, na, na een minuut of zestig of zo, dat we wat de grip kwijtraakten. En, en de grip met name dat we uh, in die zestig minuten daarvoor zeg maar, heel veel aan de bal waren. En wij bepaalden wat er op het veld gebeurde. Goed druk zetten, goed onder de druk van, van, van Harkema uitvoeren. Ja, en ik was. We waren met z'n allen gewoon aan het wachten op de 2-0. Uh, ondanks dat we niet heel veel kansen hebben gecreëerd, uh, ja, vond ik wel dat we hier een meester waren. Ja. Heb je het daar met de groep, met name in de rust, ook uh, over gehad? Of trouwens bij de wedstrijdbespreking? Dat Harkemaasse boys typisch zo'n ploeg is dat als, als ze achter staan, uh, zie de wedstrijd tegen Steedoko hadden ze datzelfde en we hebben ja, jaren wedstrijden gespeeld tegen Harkema's en boys. En op een gegeven moment dan, dan komt die beslissende fase en dan kunnen ze uh, even wat meer dan normaal. Ja, ja, nou ja, dat durf ik niet zeggen. Kijk, uh, Harkema is niet meer het Harkema van drie of vier jaar geleden. is zijn allemaal andere spelers. Uh, dus dat, uh, of dat nou typisch Harkema is, weet ik niet. Eh... Uh ja ze hebben in de eindfase of in die fase hebben ze een kluskool gekregen Nikkie die de bal weg wil schieten, heel ongelukkig komt hij dan toch nog bij weer bij een speler uh, ja, of dat dan de verdienste is van Harkema maar, uh, ja, maar hij ligt er wel in dus uh, dat is heel moeilijk te beoordelen ik vond ook dat ik na de wedstrijd dat ik echt over na te denken van nou, waar hebben we het nou laten liggen zeg maar en, ja, ik kom niet veel verder dan dat we het op twee momenten hebben laten liggen. Tuurlijk, we waren op een gegeven moment op zoek naar de 2-2, geven we nog twee goede kansen weg. Uh, houdt Daan ons nog twee keer op de been. Uh... Maar ik kan het niet echt benoemen, buiten dat ik vond dat we na een uur de grip wat kwijt raakten, wat sneller de bal kwijt waren, wat minder goed de bal voorin vast konden houden. En op zich is dat niet zo raar, want met name voorin ja, moeten we er hard voor werken, zeg maar, om druk erop te houden. He, dus, dus, uh, nou ja, dus dat daar op een gegeven moment de, de, de krachten wat wegvloeien en daardoor misschien iets sneller de bal verliezen, op zich ook niet zo heel raar. He, dus... Maar jouw visie is en blijft dan dat je wel op dezelfde manier wil blijven spelen, nou... of, of dat je toch iets meer... de accent op de verdediging. Nou, ja. Goeie vraag, uh, Piet. Uh, want daar hebben we het net even met een aantal spelers over gehad. Uh, ja, moeten we 90 minuten doen wat we 90 minuten doen? Of tenminste, nu de afgelopen wedstrijden 90 minuten doen. Constante druk erop, wat gewoon heel veel kracht kost. He. Moeten we ook niet in fases van wedstrijden misschien iets meer de druk eraf halen uh, voor onze spitsen. Uh, en misschien gewoon op het moment dat de tegenstander opbouw heeft, ook gewoon de tegenstander op laten. Uh. Ja, ma Maarten heeft jou geïnterviewd na de wedstrijd tegen, tegen Staphorst ja. en als ik jou geïnterviewd had toen, had ik de vraag willen stellen van stop je niet te veel energie in ja. het de veroveren van de bal, met name die tweede bal waar ja. wij het met z'n tweeën ook ja. heel duidelijk over gehad hebben, waardoor net op een moment suprem. Uh, ze eigenlijk de energie kwijt zijn om, om die, ja. die bal er gewoon in te jassen. Ja, zeg het maar. Ik bedoel, we zijn toch in staat, ook tegen Ajax, ook tegen hier thuis, tegen, tegen Staphorst Zijn we gewoon in staat om heel veel kansen te creëren. In de beginfase van de wedstrijd waarin iedereen nog fris is. In de eindfase, in het middenstuk, zijn we steeds in staat geweest om in die twee wedstrijden kansen te creëren. dus ja, In de beginfase schieten we ze er ook niet in. Of hebben ze er ook niet in geschoten. Dus ja... Durf ik geen antwoord op te geven. Het klinkt misschien logisch, maar nogmaals, we hebben ook in beide wedstrijden, in de beginfase, goede kansen gehad. En waar iedereen nog gewoon krachtig en fris en fit was om op de score te komen. Dus, uh, ja. Complimenten voor het uh, veldspel. En dat had uh, die keeper uh, Erik Janssen maar ook. Die zegt dit is gewoon de beste ploeg uh, van, de, van de hele derde divisie. Ja. En uh, daar was hij echt heel stellig in. Ja, nou ja, kijk, hun hebben ook pas drie wedstrijden gespeeld. Dus uh, op zich kunnen we daar nog niet zo heel veel van zeggen. Nou, wat wel mooi is om te zien als trainer, is dat we een bepaalde manier van spelen willen uitdragen met elkaar. Uh, daar best wel gedisciplineerd over moeten zijn en voor moeten zijn. Spelprincipes noemen we dat. Uh, ja, en dat, dat je daar als trainer gewoon heel veel van terugziet. En dat is ook, zeg maar, uh, het... het, het, het, het, het uh, uh, Waar we met elkaar aan vast kunnen houden. En dat doen we ook. En, en dat maakt dat we dit niveau met elkaar kunnen, kunnen, kunnen hanteren. Zeg maar. maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel. Eh, want uiteindelijk moet het allemaal wel uh, uh, iets opleveren. En dat is winnen. Ja, He, dus, uh, en doelpunten maken. Want ja. Dat is ook wel een onderdeel van, van ons spel. We willen gewoon ook graag uh, veel doelpunten maken. Over de doelpunten maken gesproken. Uh, dat beeld van uh, Gakpo. Misschien twintig uh, keer laten zien aan uh, Stef uh, Nijland. Want ik, volgens mij is hij in staat om die, cel, die bal er op dezelfde manier in te krullen. Toch? Zeker. Wij spelen ook met, uh, met een rechtsboot op links en een linksboot op rechts. Uh, ja, in dit geval Quincy en, en Stef, zeg maar, de afgelopen wedstrijden. En volgens mij zijn die allebei in staat om diezelfde goal te maken. Ja, zeker. Ja, ja. Precies. Uh, maar dat gaan we volgende week gewoon doen. Of aanstaande zaterdag, of niet? Ik hou je eraan. Tegen ja. Sportlust, hè? Ik ga je eraan houden, Pierre. Ja, dat gaan we doen.